Dus dit waar die dacht, nou als ik dit nou gewoon eraf schrijf... Maar die dacht gewoon, ik roof die bankrekening leeg en dan ben ik weg. Ja, dat denk ik. Gewoon een boef. Ja, eigenlijk wel, ja. Je tweede sleutelmoment, daar staat één woordje bij mij, arbeidsongeval. Ja. Vertel. Ja, dat was heftig. En zeg maar, je hebt één werknemer, je bent aan het testen met een prototype. En op dat moment ben je gewoon gas aan het geven, want je wil gewoon iets zo snel mogelijk uit de grond krijgen. Um, en dat ging mis, want uh, een prototype, daar zit experimentele software op. Uh, dus het werkte niet precies zoals het hoorde. En uh, die jongen die brak daarbij zijn enkel uh, met, uh, met het testen van Scoozy. Ja, op dat moment staat wel echt even je wereld helemaal stil. Uh, want er gaat van alles door je hoofd. Is het verhaal überhaupt nu al geëindigd voordat we begonnen zijn? Uh, hoe gaat het met hem? Gaat hij helemaal herstellen? Um, uh, je hebt meldplicht uh, bij arbeidsinspectie. Dus die komen langs. En bij die mensen zeg maar, ben je schuldig tot het tegendeel bewezen is. Dus daar ja. wordt gelijk goed druk op je uitgeoefend. Dus je moet alles op overleggen, op tafel leggen. Uh, uh, ben ik goed verzekerd? Uh, uh, ook zo'n vraag. Nou, dat bleek inderdaad een, een probleem te zijn. Want we hadden ons laten voorlichten door een tussenpersoon. Daar was blijkbaar een fout gemaakt waardoor de uiteindelijke verzekeraar zei... We dekken dit niet. Nou, dan, uh, dan ben je helemaal uh, wel even van, oké, okay, wat gaat er gebeuren? Waar moet je allemaal wettelijk aan voldoen? Dat een papier? Want op dat moment, zeg maar, wij wisten niet wat we niet wisten. Dus uh, wij kwamen erachter ook dat we een RINE moesten hebben. wat? Uh, een RINE, een risico-inventarisatie en evaluatie. Dus dat is een papier waarin staat dat je al je risico's hebt overwogen... en goed beschrijft en wat je maatregelen zijn. En als je dan links en rechts aan de ondernemers vraagt, van, heb jij dat? Geen idee. Dus dan denk je ook wel even van, oké, okay, en, en er is niet ergens een... Uh, Tenminste, op dat moment hadden wij niet ergens een checklist van: hé, hey, dit missen we nog. Dus je komt erachter zeg maar, dat je randzaken super belangrijk zijn om goed geregeld te hebben voor dit soort dingen. Je bent bezig met ondernemen en je wil niet op je basis dingen fuck-ups maken. <tossimus>